Nou, je raadt het vast wel, uh, online video. Uh, klanten krijgen draait natuurlijk allemaal om contact, om vertrouwen. En video komt het dichtst in de buurt bij echt contact. En één manier om online video in te zetten is om te gaan videobloggen, oftewel vloggen. En daar wil ik het met je over hebben. Wat is vloggen? Nou, Het woord vlog is simpelweg de afkorting voor een videoblog. Een blog bestaat vooral uit geschreven tekst en een vlog bestaat uit videobeelden.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 Bepaal eerst het doel van je videoblog. Wat wil je ermee bereiken? En bedenk ook goed voor wie je de videoblog maakt, je doelgroep. Zorg ervoor dat je waardevolle informatie deelt waar je doelgroep ook echt iets aan heeft. Bijvoorbeeld een videoblog dat gaat over problemen en vragen waar jij de oplossing voor hebt of antwoord op geeft. Um, upload je video op je YouTube kanaal en geef je video een slimme titel en sluit je YouTube video vervolgens in op je blog.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 Nou, uh, Download dit iPhone video startpakket op mijn site om te zien welke microfoon en accessoires je het beste gebruikt in combinatie met je iPhone.